Nederland is kut, heel kut En geld maken heeft hier geen nut Geen nut Ik ga naar Dubai En hij zei Bye bye Dubai, Dubai, ja daar gaat Roheen Dit keer Lamborghini, maar niet op Zuiderveen Grinden, grinden, maar nu voor echte saaf Je pis die gaat nu bukken, voor grootje is ze blaag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 Yalla yalla habibi met groeten naar Dubai Yalla yalla habibi met groeten naar Dubai Yalla yalla habibi, naar yalla, yalla habibi voelt erbij